Wil jij alles weten over ondernemen bij McDonald's, Anytime Fitness, Domino's Pizza of een van de andere franchiseformules? Kom dan op 31 maart of 1 april naar de Franchise Plus beurs in het Van der Valk Schiphol. Toegang is gratis. Check